We brengen alles in beweging. beweging. Vandaag is het scholendag, dus we gaan lekker scholen langs en dan gaan we ervoor zorgen dat de kinderen in beweging komen. We hebben de 10 at 10 challenge, dat is 10 minuten lang bewegen en dan gaan we iedere minuut een verschillende sport proberen. En uh, dat is natuurlijk wel flink zweten. Voor kinderen is het heel belangrijk omdat ze gewoon fit zijn en fit moeten worden. Ook voor het onthouden van de lesstof. Ze hebben sociale contacten. En ik hoop dat de kinderen die nog geen sport hebben, een leuke sport hebben ontmoet. Die ze kunnen gaan doen. En kinderen die al wel een sport hebben, hun veld verbreden. Super leuk en ja, je was heel sportief bezig. Ik vind sporten heel leuk, want dan gebruik je je energie. En dat vind ik leuk.